Ik wens u veel succes voor de toekomst. Dank u wel. Nou, een heel mooi slot, uh, Dick. Heel erg dank. Ja, waar kan je beter mee eindigen dan met hoop uh, en hoop voor de toekomst? Het allerbelangrijkste wat ik vandaag uit dit symposium haal, is we zullen zelf als overheden met de inwoners moeten gaan kijken wat goed voor ze is. En dat krijg ik vandaag heel duidelijk ook mee in de stellingen en in de meerderheid van het publiek die heel duidelijk zegt, hou goed in de gaten dat je wel die bewustwording bij die inwoners heel duidelijk tussen de oren moet blijven houden. Eerst maar eens duidelijk maken hoe urgent het is dat iedereen meedoet. En vervolgens samen met de inwoners van de stad en alle andere partners, woningbouwcorporaties, netbeheerders, bedrijven, architecten, noem het allemaal maar op... ...ook met veel enthousiasme aan die transitie gaan werken. Mijn grootste zorg is dat die burger onvoldoende meegaat. Hij moet verleid worden, de burger moet ook aantrekkelijk worden voor de burger. De burger moet ook zien dat verduurzaming ook in zijn eigen belang is... Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook vanwege bijvoorbeeld de energierekening die echt een stuk uh, omlaag kan. En dat is mijn zorg dat de burger daar onvoldoende van doordrongen is. Maar ook vooral dat de Rijksoverheid met een zwalkend beleid de burger toch een heel klein beetje in de steek laat. En dat de burger niet weet waar hij aan toe is. Want nu kan het zo zijn, drie jaar geleden was het zo en over vijf jaar is het misschien weer totaal anders. Dus zwalkend ge beleid zet, ja, geeft toch een bepaalde achterstand en maakt het niet aantrekkelijker voor de burger. Ik denk dat er een aantal ingrediënten zijn die uiteindelijk heel bepalend zijn voor de mate waarin mensen in beweging komen. Want daar gaat het uiteindelijk toch om, dat mensen andere keuzes gaan maken. Nou, daar gaat het om, om dat er kennis is, dat er bewustzijn is en dat er financiële arrangementen komen om te zorgen dat mensen, zeker ook met een wat smallere beurs, daadwerkelijk maatregelen kunnen nemen. Nou en provincies zijn denk ik bij uitstek in staat om gemeentes die ondersteuning te bieden, zodat uiteindelijk dit soort ja, deze ingrediënten bij de mensen uh, zeg maar aangeboden kunnen worden. Wat ik heel leuk vond van het symposium vandaag. was dat iedereen er eigenlijk van overtuigd was. welke richting we op moeten. We moeten gewoon allemaal verduurzamen. We moeten gewoon allemaal van het gas af. En uh, dat vond ik heel erg leuk. want dat betekent dat de bewustwording. al een heel stuk verder is. Dat we het echt kunnen gaan hebben. niet meer over moeten we dit nou wel doen. maar gewoon hoe gaan we het nou regelen. En dat is, uh, dat is super leuk om mee aan de slag te kunnen.